Dag beste collega, ik ga je proberen te laten zien wat de werk- en de privémodus op een Android smartphone is. Je ziet hier een tabblad of een bureaublad eigenlijk met vier icoontjes op, Chrome, Agenda, Drive en documenten. En als ik doorscroll naar mijn tweede pagina, dan zie je Chrome, Agenda en ook Drive, maar daar staat een, uh, een boekentasje bij. Dat is de werkmodus. Dus om op je gsm van de twee gebruik te kunnen maken, bij de meeste gaat alleen de persoonlijke account staan, ga je hier... Van boven, ik scroll even mijn eigenschappen erbij, of mijn instellingen. Hier van onder, een beetje lager bij mij, staat een knopje en dat heet Google. Als ik daarop druk, dan ga je zien dat ik mijn persoonlijk en zakelijk al ingesteld heb. Dus als ik mijn persoonlijke eventjes bekijk, dan zie je mijn persoonlijke foto. Als ik op Google druk en ik ga naar zakelijk, dan ga je de schoolfoto zien. Dus bij mij zijn die twee al geïnstalleerd. Nu, waar had ik dat moeten doen? Hier van onder. je zoekt in je instellingen naar accounts. Bij mij staat dat onder het knopje synchroniseren. En als je wat lager gaat kijken, dan zie je bij mij al zakelijk staan, maar bij jou waarschijnlijk nog niet. Je drukt op account toevoegen, je kiest voor Google. En hij gaat eventjes wat dingetjes aan je vragen, ik ga het nu niet doen. Maar je logt daarin met je schoolaccount, dus at met je wachtwoord. En dan gaat hij zien dat het een school of een werkaccount is en dan gaat hij gaat die apart toevoegen. Nu, als dat gebeurd is, gaat hij ook al een aantal dingetjes bijinstalleren. Als ik me niet vergis, gaat hij bijvoorbeeld al de drive voor je klaarzetten. Dus als ik mijn drive ga openen, dan zie je de drive van school. Als ik terug ga naar mijn vorig tabblad en ik druk op deze drive, dan krijg ik mijn persoonlijke drive te zien. Dus je ziet dat je wel degelijk met verschillende apps binnen verschillende modussen of modi kan gaan werken. Nu, wat ga je zien? Ik heb hier als voorbeeld documenten eens toegevoegd. Dat zijn mijn persoonlijke documenten. Op het tweede tabblad zie je dat ik dat knopje nog niet heb. Ook als ik met al mijn apps naar boven haal, kan ik dat even doen. Je ziet hier bijvoorbeeld Chrome en Chrome in de werkmodus. Je ziet Drive en de Drive in de werkmodus. Maar je ziet bij documenten, juist boven Drive en werkmodus, ik hoop dat jullie dat zien in het midden, rechts, daar staat alleen mijn persoonlijke documenten. Dus het knopje documenten van werk heb ik nog niet. Dat komt omdat ik dat binnen de werkmodus nog niet geïnstalleerd heb. Hoe installeer je een app in de werkmodus. Ik ga je even laten zien. Je gaat naar de Play Store van de werkmodus. Dus je ziet links een knopje Play Store gewoon. En links, eh, rechts daarvan sorry, staat het Play Store knopje met het werkmodus symbooltje. Dus als ik iets wil installeren dat met mijn schoolaccount te maken heeft, druk ik op Play Store van het werk. Ik type gewoon documenten even in. Daar staat Google documenten al. Hij zegt dat dat nog niet geïnstalleerd is. Ik zal het eens even installeren. Maar je gaat zien dat dat razendsnel gaat. Voilà. Want eigenlijk was documenten al geïnstalleerd. Maar gewoon nog niet onder mijn eh, schoolaccount. Dus als ik nu openen doe. Dan ga je zien dat ik de documentjes, Ja, dit is eh, nog een inleiding natuurlijk. Hè. Eventjes de documenten vernieuwen. Daar zijn de documentjes van school. Dus dat is heel gemakkelijk. Hè. Hoe komt het dat het knopje nu nog niet op mijn bureaublad staat? Ik zal er eventjes aan toevoegen. Dus ik ga even naar al mijn apps. Ik scroll wat lager. En oei. Een beetje hoger naar de D, een lettertje D, want documenten, voilà. Dus op, uh, in de middelste rij, de link, het linkse knopje, is nu documenten met een boekentasje bij. Ik hou op mijn gsm dat knopje gewoon in, ik sleep er op de juiste plaats. En zo ga je zien dat je kan wisselen tussen je schoolaccount en je werkaccount. Stap 1, zorg dat bij accounts in je instellingen de Google account van school is toegevoegd, atlyseemgang.be. En stapje 2, installeer wat je wil gebruiken in je schoolaccount. Via de Play Store modus. Ik zal eventjes de Play Store daar terugzoeken. Play Store modus van het werk. Niet je privé Play Store. Zo. Dat zal gelijkaardig werken op Apple toestellen. Maar ik heb er geen in huis. Dus ik kan je dat helaas niet tonen. Veel succes. Dan kreeg ik eergisteren nog de vraag. Waarom kan ik de nieuwe intranet website niet zien op mijn browser? Dus als je surft naar intranet.lyceumgenk. Uiteraard maak je er binnenkort een snelkoppeling van. Als je daar naartoe surft, dan gaat hij laten zien dat het niet bereikbaar is of niet gevonden is. Nu, dat komt omdat je aan het browsen bent in je privé Google Chrome. Dus in deze en niet in je werk Google Chrome. Maar als je in de werkmodus Google Chrome surft naar de intranet website, dan kom je er gewoon op uit. Dan kan je rechtstreeks naar lesroosters enzovoorts gaan. Dus... Uh, Oh, nog eventjes refreshen. Dat zal het ook nog moeten vernieuwen. Maar dat is iets voor, uh, voor binnenkort natuurlijk. Dus je ziet, het is belangrijk met welke browser of in welke modus dat je werkt. Is Google Chrome nog niet beschikbaar bij jou met het werkicoontje? Je weet ondertussen de stappen. Je gaat naar de Play Store. Uh, waar staat die ietsje lager? Daar de Play Store in het midden. Met het uh, boekentasje bij. Dat is de werkmodus. Je gaat daar naartoe. Niet in je persoonlijke. Je zorgt. Je zoekt gewoon naar Chrome. zo. Je gaat hem zoeken. Ik kan hem nu niet zoeken, want dan druk ik helaas op het knopje voor het opnemen. Oké, okay, daar is hij wel. Bij jou gaat hij daar nog niet op geïnstalleerd staan. Je drukt op installeren en vanaf dan heb je al je apps via Google Chrome in de werkmodus. Zo werkt dat.